Ik ben een troon en jij mijn hartman. Tonnen op de reis. De Mona Lisa, de toren van Pisa. Ik heb honderdduizend euro op mijn visa. Als dus ik laat je zien wat ik al laat zien. We zijn net zo'n twee, maar we hebben het voor tien. Ga mee naar Japanland en Chinesië. En als ik aan jou wensen kan voldoen, Maken we het af met een oortje tongzoenen Op oh, het balkon zing ik het lied voor jou Want ik blijf je heel erg trouwen Want het is niet maar het geluk S'avonds de Snart, geef ik het geef je de droom, haal je lang op het gevaar. Tonnen op huurlijk schrijf, tonnen op huurlijk Ik ben een toon en jij mijn boel, tonnen op huurlijk